Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de pancreas, oftewel de alvleesklier. De pancreas heeft twee functies, de exocrine functie, waarbij pancreassap gemaakt wordt voor de vertering, en de endocrine functie, waarbij belangrijke hormonen worden gemaakt die onze bloedsuikerspiegel reguleren. De pancreas is een langwerpig orgaan dat we verdelen in drie delen, de kop, het lichaam en de staart. De kop ligt precies in de bocht van het duodenum, het eerste stukje dunne darm lichaam ligt achter de maag en de staart ligt tegen de mild aan. In het midden van de pancreas ligt de ductus pancreaticus, die is verbonden met de darm via de papiel van water. Dat is ook de plek waar de galgang, oftewel de ductus Choledogus, erbij komt. Als we dan inzoomen op het pancreasweefsel, dan zien we dat de cellen voor beide functies door elkaar heen liggen. Voor de exocrine functie zien we klierblaasjes die we de acini noemen. En dat zijn cellen die in een rondje liggen die hun producten uitscheiden in buisjes. Deze buisjes komen vervolgens uit op de ductus pancreaticus, die helemaal door de pancreas loopt en uitkomt in de papil van water. Ook zien we de eilandjes van Langerhans, waar de endocrine functie wordt uitgevoerd. Deze cellen geven hun producten gewoon direct af aan het bloed. Laten we even kijken naar de exocrine functie van de pancreas. In de acini wordt in totaal wel 1 liter verteringsap gemaakt per dag. Hierin zitten onder andere amylase, die suikers en zetmeel, oftewel koolhydraten, kunnen verteren, lipase, die vetten kan verteren en trypsine, chymotrypsine en carboxypeptidase, die eiwitten kunnen verteren. Hoe dat precies werkt leer je in de voedingsstoffenserie in de video's over koolhydraten, vetten en eiwitten. Verder is deze vloeistof BASIS en dat helpt met het neutraliseren van het maagsap. Dat komt met name door het stofje HCO3- oftewel bicarbonaat. De uitscheiding van deze enzymen wordt aangestuurd door secretine, dat wordt door de darm afgegeven als er maaginhoud in het dunne darm komt. Het is goed om te weten dat de pancreas al deze enzymen maakt in hun inactieve vorm. Dat noemen we dan ook pro-enzymen. Ze worden namelijk pas geactiveerd als ze in de darm terechtkomen. We willen namelijk dat ze eten gaan verteren en niet de alvleesklier zelf. Dan de endocrine functie, oftewel de hormonale functie van de pancreas. In de eilandjes van Langerhans worden drie belangrijke hormonen gemaakt: insuline, glucagon en somatostatine. Deze hormonen zijn heel belangrijk voor de regulatie van onze bloedsuikerspiegel. Als hier iets in misgaat, krijgen we aandoeningen zoals diabetes mellitus, oftewel suikerziekte. Over de endocrine functie van de pancreas en de regulering van de bloedsuiker heb ik een aparte video, glucosespiegel. Download nu ook de actieve samenvatting, zo onthoud je deze stof nog beter. Bedankt voor het kijken!